Goed zo, Josh. Oh, Joyce, Kom maar, Joyce. Oh, Joyce, Oh, Josh! Kijk eens, Joyce. Oh, Joyce, Kijk eens, Joyce. Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Roosje! Oh, jij wel ook een wortel? Kijk eens, Roosje. Hé, hey, Joyce. Hé, hey, Joyce. Ik geef u nog één woord, dan ga ik even bij de andere twee kijken. Kijk eens, Joyce, je hebt een vlieggroep bij je oog. Hoi, oh, Joyce. Dat is mooi zondag weer. Hé, hey, Roosje. Hé hey, Black Jack! Kijk eens Black Jack! Oh hoi genoeg! Met de liksteen is de liksteen te hoog? Ja die is te hoog. Morgen komt hij lager. Black Jack! Hé hey, Black Jack! Ho oh, Joyce, kijk eens Joyce! Oh Joyce! Hé hey, Black Jack! Je mag gaan op, Black Jack! Oeh, ga je hem laten. Ja. Dan ben je misschien kwijt zometeen. Ja, Anne bijal heeft hem weer ingepikt. Dat zat erin, Blackjack. Oh, Joyce, jij hebt wel een wortel. Kijk eens, Joyce. Oh, Joyce. Oh, Joyce. Hé, hey, Blackjack. Joyce, niet in mijn vingers bijten. Niet leuk. Oh, Joyce. Hé, hey, Blackjack. Goed zo, Joyce. Roosje eet daar. Wat, wat eet ze daar? Er ligt niks. En het gas zit buiten de wei. Ik hoor Joyce. Goed zo, Joyce! Hé, hey Roosje. Hé, hey Joyce. Bruine paardjes. Ho, oh Joyce.